We hebben nu, verspreid over vier inzichten, veel geleerd over het nieuwe programma Startup in Residence. In dit laatste inzicht zal kort getoond worden wat de doelen waren, hoe het nieuwe aanbesteden in zijn werk gaat, hoe deze nieuwe manier van werken toegepast wordt in overheidsorganisaties en wat de tot nu toe behaalde resultaten zijn. Tot slot kijken we vooruit wat de toekomst zal brengen en wat de potentie van het Startup in Residence programma is.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 Ja, we krijgen eigenlijk hele goede oplossingen. Daar zijn we heel blij mee. En de, het proces van samenwerken tussen start-up en ambtenaar gaat ook heel goed. Dan heb je een MVP. En als we daar blij mee zijn, dan willen we die graag aankopen. Maar wat je dan ziet, is dat dat aankopen en vooral het implementeren daarna... nog heel veel voeten in de aarde heeft. Dus dat uh, kost heel veel tijd. En dat is voor een start-up soms ook wel uh, lastig te begrijpen. Dus we zitten ook wel te kijken hoe we dat, dat proces kunnen verbeteren. Wat wij uh, bij even traditioneel aanbesteden doen, is vooral alle risico's afdichten, dus zoveel mogelijk opschrijven om te voorkomen dat dus je iets krijgt wat je niet wil, wat niet past, wat niet zou kunnen, wat eventueel, et cetera, et cetera. Dus we gaan heel veel risico's dichttimmeren. Je hebt wel de zekerheid, je krijgt zelden tot nooit de allerbeste oplossing. Wat je bij zo'n aanbesteding voor bijvoorbeeld in residence doet, is heel veel weglaten. En als je daartoe beperkt,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 Wat er voor nodig is om op die manier aan te besteden, uh, dat is een beetje lef. Afstappen van risicomanagement en toe naar risicoleiderschap. En dat houdt in dat, uh, dat je om kunt gaan met de onzekerheden die op je afkomen. Kijk, als je als organisatie wil gaan werken met, uh, met start-ups, hè, met bedrijven die ideeën hebben om onze problemen op te lossen, dan helpt het wel als je zelf ook snapt hoe ze werken. En wij zijn vaak gewend dat we het helemaal uitdenken van tevoren hoe het moet, en dan gaan we het uittekenen en dan gaan we, en dan gaan we daarna vervolgens doen.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 Wat het voor ons brengt is dat we uh, uh, eigenlijk gaan stoppen met vooraf uh, het, de oplossing helemaal gaan verzinnen van wat we eigenlijk nodig hebben. Maar dat we veel meer gaan denken vanuit wat is nou eigenlijk het probleem. Je leert op een andere manier werken. Je leert op een andere manier naar je problemen te kijken en naar je uitdagingen. En op het moment dat je ziet hoe andere mensen met je uitdagingen aan de slag gaan, merk je ook van nou het kan eigenlijk veel slimmer en veel sneller. Wat ik zou willen meegeven is dat als je als overheid wil innoveren... dat het denk fantastisch is om start-ups en jonge bedrijven te betrekken. Dat het dan wel van belang is dat je van tevoren nadenkt over... ...het hele traject wat je met ze zou kunnen en willen doorlopen. Ga ook vooral die, die samenwerking met start-ups aan, hè? want je, je leert er heel veel van... ...en uh, je krijgt uh, innovatieve oplossingen ermee. Sta open voor uh, samenwerkingen waar je misschien nooit aan gedacht had... ...en sta ook open voor oplossingen waar je misschien nooit aan gedacht had. En dan, uh, ja, dan word je best wel creatief verrast en dat is echt heel leuk. We werken nu samen met onze Intergolf partners aan een toekomstvisie waarbij we een soort centraal Startup Residence programma hebben waar overheidsorganisaties gewoon hun challenge kunnen aandragen en op die manier samen kunnen werken met start-ups. In de toekomst hopen we natuurlijk dat heel veel mensen op zo'n manier met de markt willen samenwerken en daarnaast dat we inkoop- en aanbestedingsbeleid toegankelijker kunnen blijven maken voor de kleinere partijen.